Ik zie jullie niet goed aan! Wat nou uit! Auw! dit was pijn! Dat was zo'n vuurpel hoor. Die klopt. Nee, gewoon recht in de botjes. Ik heb echt de hele.